Hi Mirjam Vlogt, welkijkers? Ik ben Mirjam. De. En vandaag heb ik mijn pakket gekregen van de SummerSwap. Die kan boven. Die komt die. Sanji Nutby. Een leuke spontane meid met de donkere zwarte krullen. Hey, hoi, what's up? It's your girl Sanji. En sommige kennen mij misschien al, en sommige nog niet. En die wil ik heel graag leren kennen. Dat is de Sanji. Van haar heb ik het uh, Summerswap cadeau gekregen. En op haar YouTube kanaal komt dus mijn video te staan. Althans, uh, mijn rap die ik heb gemaakt niet rap want dat is om te eten ik heb haar een beetje op een raar moment gestopt <lacht> want ik heb besloten om gewoon lekker te gaan vloggen en dat doet ze hartstikke leuk dus ga even op haar kanaal kijken ja, ze vlogt over van alles en nog wat evenementen eh, Ja, nu dus even niet maar beauty vlogs nou ja dus van alles en lifestyle van haar heb ik dus uh, dit pakket gekregen en uh, die ga ik nu even openmaken oh er dus staat breekbaar op <lacht> Nou, de mensen die hier aan meedoen, dat is, ik noem alleen even de voornamen. Eli, Jamie, Janneke, Kirsten, Lian, Nancy, Nathalie, Ninouska. Ronald, Sanji, Sylvana, Temmie en Tineke. En er zijn volgens mij twee gezinsvloggen bij. Het is ook hartstikke leuk om te zien. Maar Sanji is dus degene waar ik een cadeau van heb gekregen. Maar ik heb ook een cadeau aan haar gegeven. Als je wil weten... Wat ik haar heb gegeven. Moet je even in een van die links kijken. Uh, Sandy Nutby heet ze. Dus uh, dat is uh, makkelijk zat. Ik heb een rap gemaakt. Voor haar. Dus wil je mij zien rappen. Wil je eens wat anders dan zingen. Dan moet je even daarheen. Maar ik ga nu mijn cadeau uitpakken. Heeft nou lang genoeg geduurd. Ik wil weten wat erin zit. Ik vind het echt reet spannend. Re spannend. Uiteraard ben ik weer niet goed voorbereid. Heb ik weer geen gepakt. Wil ik ook niet? Ik wil gewoon zo openmaken. Oké. Oh. Okay. Hij open. is <middels> oh, Ik was niet helemaal blij van. Wat een mooie kleurtjes allemaal. Oh, wat leuk. <middels> ik voel me net een klein kind. Net een klein kind. Ik heb een brief. Uiteraard moeten we die natuurlijk eerst uitpakken hè? en lezen. Oh, ik moet leven. lezen. Oké. Okay. Ik heb dus hier een brief. Lieve Mirjam, wat was het leuk om voor jou een pakket samen te stellen? Oh, Wat leuk. Wat er... Ik las dat je hooikoorts hebt en dat leek me vervelend in deze gekke coronatijd. Pak daarom maar snel een tissue erbij. Oké. Okay. <laughs> dit is echt super leuk. Tissues. Die zijn inderdaad heel erg welkom. Dank je, Sanji. Oh. Zingen in een popcorn met de kleuren zwart en goud. Een matchend heuptasje is daarbij van belang. Nee, serieus, heb je dat? Is dat dit? Is dat serieus? <laughs> echt? Oh! superleuk kijk nou een heuptas nou hé, hey, het is lang genoeg dus mijn heupen kunnen nog een beetje groeien kijk oh, wat leuk superleuk erg leuk oh eerst verder lezen goed lang maar ook aan Toos is zeker gedacht, een klein tasje met een bloemetjesprint. Met daarbij roze lippenstift is ze op en top. Ja. <lacht> nou, daar zou Toos heel blij mee zijn. Wat leuk. Kijk nou. Dat kan ik kan me nog van vroeger herinneren dat we een keer Sinterklaas hadden. En uh, uiteraard werd er op de deur gebompt. Dan we dachten dat het Sinterklaas was. En dan rennen we naar de, renden we naar de deur. Maar er stond alleen maar een, een zak met, uh, met cadeautjes erin. En ik kan me nog één keer goed herinneren dat we zoveel cadeautjes hadden. Dat de hele vloer vol met uh, cadeaupapier lag. Dat vond ik zo leuk. Lekker rotzooi. Echt leuk, maar dat doet me dit een beetje aan denken en vind ik leuk. Ik heb een leuk, of nee, ik niet eigenlijk, dit moet ik aan Toos geven, als ze weer komt schoonmaken. Een, uh, ja, een leuk make-up tasje. Oh ja, want ze had, uh, ze had een uh, make-up video gedaan. Toos. Toos niet wijs. Oh, en een roze lippenstift, zou dan wel... Uh, oh, die zou hierin zitten, denk ik. Uh. Zo, ja. Dat is echt haar favoriete kleur. Oh, oh. Kijk eens. Kan je het zien? Ik moet even net als een, een beauty uh, vlogger. Blogger, dinges. Roze. Zo, dit is echt roze. Ik maak even een swatch. hè? Even. Oh, jeetje. Kijk, wat een kleur. Oh, man, man, man. Die vindt ze leuk. Oeh, hij ruikt lekker ook. Even kijken. En dan. Oh! Voor de poes is er een speeltje, daar speelt ze vast graag mee. Oh, Koekie! Ik heb ook een speeltje dingetjes. Die zit hier denk ik in. Ja! Koek! Kom kijken! Koekie! Oh! Harry, wacht. Ik heb een speeltje voor de koe van tante Sanji! Zijn, is het tijd voor Mirjam en dat is ook wel eens fijn. Geen appeltaart, maar een cupcake die jou gaat verwennen. Bruisende cupcakes. Ik zal snel naar het bad toerennen. Uh, scrubben is ook super fijn en laat je huid weer super zacht zijn. Oh, het is een cupcake voor in bad! Deze kan je niet eten, hè? Die kan je niet eten Mirjam, nee. <laughs> en alles is met roze. Ik heb de goed, eh, de huiswerk gedaan. Hé, hey, dat komt mooi uit, want ik ga uh, binnenkort een weekendje weg. En ik denk dat ze daar wel een bad hebben. Dus daar kan deze mooi in. Helemaal super, daar kan ik nog even aan je denken, de, uh, Senji. S'avonds op de bank bijkomen met geurkaarsjes aan. Ik vind dat heerlijk. Ik heb dat zo vaak, geurkaarsjes aan. Hier zit er eentje in. Uiteraard een roze, De dus supermooie kleur. En een lekkere geur, en dat rijmt. Leuk. Oh jeetje, wat is dit leuk. Oeh, die ruikt echt lekker. Peony rose en appel. Heerlijk. Oh, die ga ik vanavond gelijk aanzetten. Ik hoop dat je hebt genoten van jouw pakket Dikke Kus van Sanji Nuppie. Hou mij pas aan het einde om. Oh. Dat heb ik denk ik niet goed gedaan. Maar er zit nog veel meer in. Er zit echt nog veel meer in. Oh jongens, kijk. Een Rituals softening scrub. Oh, lekker! Oh, die ruikt heerlijk. Jeetje, wat heb je me, ver me verwend, Sanji. Echt super tof. Oh, dit hoort bij de geurkaars. Oh, dit is ook zo'n geurending. ding. Mooi. Oh ja, daar moeten die stokjes in. Oh, dit ruikt echt super lekker. flesje. En dan moeten die stokjes in. En dan gaat het lekker ruiken in mijn huisje. Hé, hey, goede keuze allemaal, zeg. Ik ben super blij. Oh, wacht. Nog meer geurkaarsen. Jeetje, Mina. Dit wordt allemaal bij die geurkaarsen gebeurd. Oh, wat leuk. Oh, ik hou ervan drie kleine roze. ook oh, zo het gaat he helemaal ruiken hier naar dit als zet je ze alleen maar zo neer gaat het al ruik lekker ruiken super dat was de kat die zei dankjewel tegen je super leuk Sandy ik ben echt heel blij met deze leuke cadeaus ik knuffelen. Maar ja, dat gaat niet. Ik vond het hartstikke leuk, Sanji. Ik hoop dat jij mijn pakket ook heel erg leuk vindt. Hé, hey, lieve mensen, als jullie willen weten hoe ik rap, of ik überhaupt wel kan rappen, moet je dat even op Sanjis pagina beoordelen. Maar ik vond het echt, het was even een werk, maar ik vond het leuk om te maken. Sowieso. Ik heb hem helemaal zelf geschreven, de muziek niet. Maar nou, dit was de unboxing van de Summer Swap 2020. Ik hoop volgend jaar weer mee te doen. Ben jij nou een YouTuber en denk jij van, dat wil ik ook. Stuur me even een berichtje. Dan uh, krijg jij volgend jaar ook een bericht en kan je gezellig meedoen. Bedankt voor het kijken. Vond je deze video leuk? Even een duimpje omhoog. Wil je nog meer wandelvideo's zien van mij? Moet je even D. Nee. Wil je nog meer wandelfoto's zien? Foto's. Wil je nog meer wandelvideo's zien van mij? Moet je even abonneren. Daar op het knopje drukken. Of aan het einde van de video. En dan even het belletje aandoen. Want dan mis je geen enkele wandeling. En dan uh, zie ik jullie de volgende keer graag weer. Doei!